ik ben Jim Luijnijk, eigenaar van Eval. EVOL is een online groothandel gespecialiseerd in diverse productgroepen. Waaronder bureaustoelen, whiteboards, rubberen matten en interieuraccessoires. De komende jaren willen we doorgroeien door ons assortiment uit te breiden en Eval internationaal nog beter op de kaart te zetten. Eval staat voor kwaliteit, scherpe prijzen. En snelle levertijden. Vanwege onze ruime voorraad kunnen wij grote orders snel uitleveren.